De Lijze presenteert Superplus. Heel wat voordelen om je te helpen beter te eten en minder te betalen. Vandaag leggen we uit wat de e-deals zijn. Elke week krijg je een selectie gepersonaliseerde aanbiedingen die echt iets voor jou zijn. En ze leveren je extra punten op. Activeer je favorieten, koop ze zolang ze geldig zijn en krijg extra pluspunten. Hoe je je e-deals activeert? Simpel. Open de My Delize app en druk in het menubalkje onderaan op profiel. Klik op Mijn e-deals en ontdek je e-deals van de week. Een aanbieding gezien die je interesseert? Druk op activeren. Je kan zoveel e-deals activeren als je wil. Zie zo, je e-deal is geactiveerd. Zoek het product in de winkel of op de webshop en steek het in je mandje. En vergeet je SuperPlus-kaart niet te gebruiken. De punten worden automatisch aan je saldo toegevoegd. Afspraak elke donderdag voor nieuwe e-deals. Ziezo, nu weet je weer iets beter hoe je minder betaalt en beter eet met SuperPlus.